Uh, dus uh, ja, wie weet. Daarom. Op naar de gezond 2021. Fiets hem uh, erin, zou ik zeggen. Ja. Dankjewel, Marja dat dus je even in de ring kwam uh, vliegen en dan...